Haar oefentechniek werkt vruchten af. Hij zei mama, en niet één keer, maar meerdere keren achter elkaar. Muziek. Muziek. Suus had weer een halve dienst, om weer te wennen dat ze aan het werk zou gaan binnenkort. Ze namen Nanny aan zodat hij niet helemaal alleen bleef. Alleen Ruben was het er niet mee eens. Hij begon er een troep van te maken. En ging de nanny even flink uitproberen en kijken tot hoe ver haar grenzen waren. Later die avond ze Susanne met Ruben zijn verschrikkelijke gedrag en vertelde dat alles wel weer in de orde kwam.